Hallo, mijn naam is Sietse Huisman en welkom vanuit Studio Hitfabriek de Giekerk bij de enige en echte online drumshow Drumpraat. Vandaag heb ik een fantastische mooie jonge gast uit Amsterdam, Emmanuel Avrije, een fantastische drummer uit de Amsterdam zien en we gaan nu even met hem kennis maken. Taka, tiki, taka, taka, tiki, taka, go, go. Hey man, fijn dat je er bent. Te gek. Zeker, zeker. Leuk, leuk, Vertel eens, wat ben je eigenlijk allemaal mee bezig? Wat doe je? Um, nou, ik speel momenteel nu voor Kenny B, uh, Gianna en Frenna, uh, Aap Een hele goede, want we reizen heel vaak met uh, Aap Freak. En uh, ja, ook ben ik gewoon bezig met merchandise, dus uh, stick to your dreams. Voor de rest ook gewoon evenementen plannen, dat is ook wel uh, wat ik doe. Dat is best wel druk. Kijk, te gek man. Nou, we gaan beginnen. Hey, die drumset voor jou, je hebt echt een hele specifieke sound, hè? die past ook echt te gek bij, jou, uh, bij jouw manier van spelen. Zeker. En, en, en hoe heb je dat ontwikkeld en hoe stem je dat, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zit dat? Nou, um, ik kijk vaak naar Amerikaanse drummer, drummers en uh, een van ze zijn Kevin Rogers. Hij is een hele goede drummer hij heeft me echt gemotiveerd, dus ik kijk echt naar al zijn kleine details die hij doet, zeg maar qua hoe hij speelt, hoe strak hij speelt. En hij heeft heel veel gospel jobs dus dat, dat stel ik ook een, een paar dingen van hem. Ja. Uh, voor de rest ook zijn tuning. is um, <coughs> Ik kijk vaak naar één video van hem die hij heeft opgenomen voor mij. Oh. En dat uh, pas ik aan in mijn, uh, mijn drums, in mijn tuning. En dat klinkt perfect. hoe hij het Maar heb, doe je iets speciaals? Want je hebt uh, heel veel damping ook. op Je vloer ja. overal. vooral. En wat, je, hebt, je, hebt, je hebt een boebinga set, hè? Ja, ik heb een boebinga set. Um, op zich, bij mij is het gewoon echt, ik, ik wil precies dezelfde toon hebben net als wat hij heeft. Dus ik kijk echt naar wat hij doet. Hij had een video waar hij ook gewoon een, een klein beetje uitlegt hoe hij tunt. Ja. Uh, zeg maar, uh, vuist erop en een beetje hier en daar, schroei, tot, tot, tot je die deukjes niet meer ziet. En voor de rest gewoon kijkwerk hoe hij het doet. Verder heb ik niet echt een hele technische way of doing it, maar voor de rest, Komt er, ik kom er uiteindelijk wel uit, hmm. voor, het, uh, voor de tuning. Maar is dit wat je altijd gebruikt voor elke show, elke, elke ja. artiest waar je voor werkt? Ja, ik heb nu drie sets, dus ik, ik heb een Hyperdrive, uh, Superstar Classic en deze. Um, deze is pas nieuw, dus deze is nog niet uh, naar buiten gegaan. Dus, dit is Magelijk. Nog, dit is nog niet, uh, <laughs> ja. dus niet veel mensen weten van deze. Uh, maar wel van die oranje, die, die heeft uh, heel veel podiums gezien. Ja. Ja. ja, te gek. Mm -hmm. Ja, ik heb eigenlijk een, een walnut. Okay. Dat is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde setup het vandaag. En uh, ja, ik maak soms wel echt, zeg maar, ik hou vaak van een open sound. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik gebruik wel iets van damping, uh, om de toon uh, zeg maar, enigszins te controleren zeg maar. Maar ik, ik wissel qua opstelling ook heel vaak bij het project of de, of de artiest waar ik mee werk, of het project wat ik op dat moment doe. Want dit is eigenlijk wel een beetje de, de, de voor mij meest gangbare setup eigenlijk. Maar het is een mooie, mooie. Ja, ik, ben, ik ben er wel blij mee. Wat voor vellen gebruik je dan? Wat? Ik gebruik uh, Remo. Remo Amper Clear boven en onder en uh, de Clear. Oh. En jij? wat? Uh, ja, ik heb Evans. Evans heb ik. En uh, een E-mat op de, op, de, op de bassdrum. Oh, want ik nice. hou wel van een beetje lekkere, lekkere droge sound. Nice, nice. En... Uh, ik heb wel veel geëxperimenteerd hoor, met vellen en ik wissel ook wel eens hoor. Soms als ik echt meer open sound wil ja. hebben, dan gebruik ik ook wel eens, uh, wel eens andere types. Maar ik heb, ben hier echt buitengewoon tevreden over. G2 op de snare. Ja, dat is een beetje waar uh, Remo achter ja, ook, yeah, maar... yeah. en Bessen erachter uh, ook. En EQ4. Uh, ja, mooie mooi sound, kijk. Welke snare is dat? Ja, dit is een uh, Superphonic, dit is een aluminium snare. En dat ding, dat is, uh, ja, dat, is, dat is een geweldig ding, want je kunt er echt heel veel kanten mee op. Ja, Het uh, is een heel multifunctioneel uh, mooi ding. Ik gebruik ook wel eens mijn houten snare, mijn oh, ja. Walnut. Mijn Tama Star Walnut snare, die is ook erg vet, maar dit is toch wel een snare die echt wel tot mijn favorieten oh, behoort. Nice. Wat heb jij dan? Ik heb een, uh, even kijken, SLP. <laughs> een SLP 13 inch. Oh kijk. Dus, um, ik had deze, de, deze was, ik was gelijk verliefd omdat... Uh, het heeft gelijk een strakke sound. Ja. Daarvoor, heb, ja, In mijn genre, zeg maar voor Frenna en al die dingen, heb je deze snel echt nodig. Ja. Daarnaast heb ik ook een Metalworks. Dat is mijn allereerste. En uh, die heb ik nu even bij, in de studio bij uh, Kenny B. Maar voor het, ik gebruik deze het meest nu. Live ook? Hoor. Live ook, ja. Live. Laat eens horen. Even een wat maakt het zo te gek voor jou? Wat, wat vind je echt zo vet aan die sneer? Echt gewoon. Het, kijk. Ik hou van strakke zand. echt. Het past ook gewoon bij alle uh, artiesten waarmee ik speel. Het gewoon is heel strak. Ja, dus daarvan, daar hou ik van. En veel vrienden van me zeggen altijd, mijn snare is zo strak, maar dit is gewoon, <laughs> ik ben, dit is mijn zand. <laughs> dus, ja, maar dat is, dat is te gek. Dat is vet. Ja, maar, dus ik ben echt verliefd op deze. Ja, ja deze is, je kunt heel veel kant ook op met deze snare. Hij is vaak ook, uh, het mooiste, een hek gebruik gebruikt ook wel een beetje damping nu. Yeah. Kijk, als ik niet afhalen, ik het zo, dan heb je, iets, heb je veel meer toon. Ja, ja. Maar het is gewoon ook, ja, dan kun je ja. mm -hmm. of een klein beetje damping erop. Ik vind, ik hou van dat, ik vind dat het mag wel, het mag wel klank hebben, ja. weet je. Dus ja. Dit is misschien iets, iets meer bruikbaar voor yeah. copy dingen, maar gewoon qua tuning ook, ik wissel heel veel hoor. Als ik bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld met Wilco Alberti speel of zo'n artiest, dan, dan, dan heb ik hem niet zo punchy als nu. Dan heb ik, iets meer, uh, heb ik hem iets rustiger, yeah, yeah, yeah. dat je natuurlijk heel veel met brushes moet spelen dan. Dus, dan, dus ja, de sound pas ik, ja, is dan wel bepalend voor, voor, uh, voor, uh, voor die stijl van muziek okay. ook natuurlijk, Dat dus geldt voor jou ook. Ja, dat is een Nice. En je, je, je, zit, je, je doet ook vette dingen met je baserum. Uh. Heel veel films die je speelt. Van die ja, gospel op dingen. Dan heb je die om heel vet geïntegreerd. Hoe heb je daaraan gewerkt? Um, nou, ik, ik kom uit een omgeving waar ik, nou zeg maar, in de kerk heb ik heel veel vrienden die, zeg maar, heel veel doubles oefenen. Ja. En Eerst was ik niet zo'n persoon die gelijk op de drums wilde gaan, maar ik was, ik was echt, ik was aan het observeren. En dan film ik het, ga ik het thuis oefenen. Dus pas wanneer ik het onder controle heb, dan ga ik het... Uh, ga ik het aan de wereld laten zien, maar uh, bij mij was het gewoon van, eerst was het, was het echt moeilijk, want ik probeerde het echt zo te oefenen, dit was de oefening die ik deed. Ik had geen geduld, want ik weet, als je iets perfect wil doen, moet je echt wachten, geduld hebben, op een rustige tempo doen en dan komt het wel, dan bouw je het, snel op, bouw je het gewoon op, uh, dus de metronomen zet je steeds meer en meer en meer, dus eerst begon ik gewoon. Gewoon een maand lang gewoon op dezelfde BPM 80. Hmm. En dan bouw ik het steeds op, bouw ik het steeds op. En dan ja, word ik er gewoon gewend en dan. Ik gebruik bijna bij allemaal veel schoon doubbels. Kom ja. met één oefening en dan varieer ik gewoon. Ja. Is dat, dat gebruik je heel veel Ja, ja. in iedere veel Het uh, oh, is echt bijna mijn signature uh, bijna. Ja, maar dat is echt gewoon iets voor mij. En heb je dan ook andere patronen die je dan toe kunt passen? Ja, dus bijvoorbeeld, um, bij mij, ik hou van variëren, dus um, dit is de oefening. Als ik het nu anders kan doen dan ik, ja. bijvoorbeeld, dan kan ik het ook weer heel anders. Ja, precies. Snap je, dus dat doe ik dan ja. meer ook. Uh, ik varieer er meer, dan klikt het wat, wat anders, maar uiteindelijk is het gewoon hetzelfde. Ja. ja, het is zo de coördinatie en Precies. orchestratie van de film ja, ja, ja. die uiteindelijk het spektakel biedt, zeg maar. Ja, nou, ik heb ook wel eens, ik doe dat soort dingen dan ook wel eens, maar ik, wat echt super vet werkt is altijd als je bepaalde flam dingen gaat gebruiken. Ja, ja, dus zelfs ja. als dit gelijk is, weet je, dan kun je dus de flam steeds verder opentrekken. Dus als je dan die twee om twee hè, doet, wat jij doet, ja. dus dan, dan doe je... Dus. En dat idee van jou dan. En dan heb je, als je dan de flam opentrekt, dan wordt die steeds. gruiziger en gaver eigenlijk. Dus, we kijken, dus en dan kun je ook wisselen met links-rechts natuurlijk, maar dan heb je dus eigenlijk. Dus dan maak je hem steeds Kunt verder open. Dus dan kun je echt hele vette shit doen. Dan doe je bijvoorbeeld. eigenlijk gewoon door die flam meer open te trekken, ja. heb je eigenlijk gewoon uh, ja, hele, hele, hele gave effecten. Ja, nice, is nice. Ja, ja precies. Nice. En dan ook met links, dat dus de flam. Dat je dus die variaties kunt maken, je hele vette dingen doen. Ook vooral als je bijvoorbeeld, dat is ook te gek toe te passen bij, uh, dat doe ik dan ook met, als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld shuffle speelt of ja, zo, weet ja, je. Als je het dan doet dan... Die gebruik ik ook vaak, ja. Die ja, is dat nice. is, dat, dat, ja, dat denk Die is... Ja, dat nice. Ja, vet. Hey, even over jouw opstelling, hè. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen? Heb je altijd zo gespeeld? Is daar een specifieke reden voor? Want je hebt de Toms heb je ook heel recht staan, hè? Ja, wat, ik en, vind... En je zit vrij hoog. Zeker. En wat ik is vind. dan voor jou het voordeel en de gedachte daarachter? Bij mij ik wil gewoon alles goed kunnen raken, want, uh, het is voor mij, was eerst een puzzel. Hoe yeah. moet ik het zetten? Was vaak bij, in de kerk was het niet echt bepaald. Een drums die je echt blij van. Werd. Dus het was altijd hoog. Of, ja. <lacht> dus ik heb uiteindelijk gewoon met mijn eigen keer geëxperimenteerd. Van oké, okay, wat is nou perfect voor mij? Hoe kan ik, zit ik ook recht? Um, kan ik alles goed slaan? Dat was gewoon bij mij. En ook um, bijvoorbeeld wanneer ik de sneeuw sla, sla. Ik sla best wel hard. Dus, Vaak uh, gaan mijn stokken snel kapot. Dus het was echt van hoe ga ik alles goed zetten zodat het gewoon redelijk kan raken en goed. Normaal is dit niet mijn opstelling. Vandaag heb ik het gewoon zo gedaan. Ik heb normaal ja. ook een 8 inch. Oké. Okay. Dus 8, 10, 12 en een 16. Ja. En uh, bij deze kit heb ik ook een, een gong. Dat is een grote oh, gong. Dus dat ga ik dit jaar ook heel veel gebruiken. Natuurlijk. Dus het is gewoon een basic <laughs> voor nu eventjes. Ja, vet. En uh, is dit ook jouw opstelling? Of, uh ja, ik, ik pas eigenlijk. Kijk, vroeger nam ik altijd veel meer mee. Maar ja, ik ben eigenlijk door de jaren heen. Uh, uh, mijn drumstel echt aan het tweaken. zoals ik het nodig heb. Mm. Dus als ik bijvoorbeeld met Willeke, Alberti. speel of zo. dan, dan gebruik ik meestal voor de kleine dingen. een, uh, een, een 10 en 14 uh, floor tommetje okay, okay. of een 10 en 16 soms. Uh, dit is eigenlijk de standaard setup. Ik heb ook wel nog een extra floor. eventueel inderdaad. vast met de Fusion-dingen. Okay, en dan wat ja, toeters ja. en bellen. Ja, ik. ik, ik, ik uh, ik speel eigenlijk nooit in dezelfde opstelling. Ik heb wel, wat voor mij wel van belangrijk is, is, ik bedoel, ieder mens heeft een andere ja. lengte en, en, en, en omvang. Dus je hebt wel, de ergonomie is natuurlijk super belangrijk ja. ja. dat, je, dat je overal goed bij moet kunnen en dat je uh, inherent aan de stijl en, en, en, de, en, de, en de manier van spelen, dat je gewoon optimaal uh, je drumstijl opstelt. Ja. Ja. He, dus niet een bek op een kilometer hoog, maar gewoon dat je er gewoon goed bij kan. En ja, dat geldt natuurlijk voor jou ook. Maar qua opstelling, is dit is, dit is, wel, dit is wel fijn. Gewoon, dat vind ik momenteel wel echt wel de vetste, het is gewoon een vijfdelig keertje. Uh, ja, ik pas het dus aan, aan wat, wat, wat ik nodig heb. Nice. Ik varieer natuurlijk ook vaak met snares, dat vind ik wel fijn. Dit is wel mijn favoriet, maar ik pak ook af en toe gewoon wel mijn, uh, en mijn, uh, mijn Star uh, uh, Walnut snare erbij. En ik heb hier in mijn studio, ik heb thuis een studio, daar heb ik dan nog een Boobinga set staan. Okay, nou. En, uh, en ja, die, uh, ja, die kan ik ook op dezelfde manier gewoon tweaken, weet je wel, uh, qua sound en qua wat ik me nodig heb voor, uh, voor, voor opname. Ja, vet. Leuk. Hey, die stokken he, van jou, wat, wat gebruik je daar? Kijk, normaal gebruik ik uh, um, een nieuwe lijn van uh, Minor, Viva Extreme. Ze hebben een uh, stokkenlijn. Maar nu, omdat het, ik heb... Ik heb ik heb heel veel stokken besteld, maar ze zijn allemaal kapot gegaan. <laughs> dus ik wil normaal eigenlijk met die spelen, maar ik speel ja. normaal gewoon met een extreme, Dus extra lang 5A. Ja. En dat heeft mij uh, ook, dus daarom heb ik het liefst. En ze spelen heel goed, maar deze spelen ook gewoon goed. Ik hou van lange stokken. Ik weet niet waarom, maar ik denk gewoon meer omdat ik meer grip wil hebben hier zo achter. Uh, bij 5A kan ik, niet meer, uh, ik kan niet meer met 5A spelen, puur omdat ik altijd zo speel dan. En dan zie je een spatie hier, en dat wil ik niet bij mijn pinky. Oké. Okay. Dus ik wil echt gewoon comfortabel kunnen, kunnen slaan. En met die 5a Extreme is het voor mij gewoon perfect. Een hmm. je Ja, nee? ik, uh, ik, ik, ik, ik heb Regal Tips, 9A Maple. Ik, uh, ik, speelde, ik heb jaren 15 met uh, 9A Hickory gespeeld. Okay. Uh, onverwoestbare stokken. <laughs> ja, en. Uh, uh, maar op een, een gegeven moment dacht ik van ja, het, het voelt me een beetje, het voelt niet goed meer. Yeah. Toen ben ik gaan zoeken en toen kreeg ik, per ongeluk kreeg ik dus die mepelstok en toen dacht ik ja, dit is fantastisch. Dit voelt als een pantoffel joh. Echt. Dit zit als een pantoffel. Geweldig. Heel licht, maar toch ook de omvang van die 9A. Yeah. En uh, het enige nadeel wat deze stok heeft, is dat ze vrij snel breken. Maple, ik, ik met die hickory, ik, uh, ik brak nooit een stok, maar bij deze vliegen ze vaak als bosjes. Uh, oh. Dat is wel eens een dingetje, zeg maar. <laughs> Maar ze spelen fantastisch, ze spelen echt fantastisch. En, uh, een hele fijne stok, maar goed, de stok is natuurlijk heel uh, specifiek. Precies. Het is ook een vraag die veel mensen willen stellen, van wat, voor, wat is nou de perfecte stok? Ja, het heeft te maken met heel veel dingen natuurlijk. Het formaat van je hand, uh, uh, hoe je gebouwd bent als het ware, en, uh, en dat moet gewoon goed fitten. Klopt, ja. dat, dat is waar. Ja, vet. Hé, hey, ik heb nog een vraag over jouw bekkers. Ja. Waarom gebruik je deze setup? En wat is het? En hoe pas je dat toe ook in jouw muziek? Want je gebruikt ook die, uh, dat mooie effectapparaat. Die gebruik je ja. bijna als een soort snare. ook. Uh, ja, kun je dat eens ja, laten ja. horen? Hoe dat zit? Nou, um, een hele fijne sound. Ik gebruik dat heel vaak bij Frenna en John of Fraser. Laat eens een stukje horen. Um, bijvoorbeeld um, normaal iets strakker. Even strakker. Dus dit gebruik ik heel vaak omdat ik echt dicht bij de sound wil komen van, wat, het is echt um, hun liedjes, kan, ik kan dit heel vaak toepassen aan hun liedjes en ja. het is gewoon fijn om dat te spelen in plaats van de snare bijvoorbeeld dan misschien later, wanneer we echt opbouwen dan gebruik ik gewoon mijn snare. Maar voor de tussentijd gebruik ik echt vaak deze. Nou, je durft voor wel eens hè? Ja, klopt. Vind ik echt goed. Echt een fijne, fijne HCS van mij, 16 inch, echt een hele fijne. De rest, je ziet echt dat ik um, specifiek ben geweest op mijn hele set, uh, over mijn symbols. Ik heb echt goed geluisterd online, wat bij mij gaat passen bij alle artiesten. Net als ik ben uit dit gekomen, um, normaal is het meer. Daar heb ik uh, een 18, een nog een 18, 16. En dan uh, zeg maar effecten hier, zo zeg maar, deze. Normaal is er meer van deze dingetjes bij, ik hou ja. van speciale dingen, ja. <laughs> dus normaal is er meer dan klinkt het wat anders. Um, dus ja, dat is mijn setup een beetje, normaal heb ik ook als een, het is een 6, ja, 6 inch plus en dan heb ik ook nog een 10 erbij, ja. dus om een beetje urban, een beetje mooier bij te doen, effecten. En wat is de reden dat jij je, je, je bekken eigenlijk een beetje gekanteld hebt? Ik voelde het, ja, cool. ja. <laughs> Ik ben naar een drumkleding uh, gegaan van uh, Chris Coleman. Ja. En dat uh, was een hele speciale. Dat was volgens mij, voor mij de beste uh, drumkleding die ik ooit ben gegaan. Uh, hij heeft het gewoon uitgelegd. Want af en toe wanneer je speelt, en dat is echt waar. Wanneer je speelt dan... Wanneer je vaker wil, wil slaan, zeg maar, je crash wil slaan. Dan komt hij vaak niet terug. Dan, of hij, wanneer je slaat, dan raak je hem niet precies mm. hoe je hem wil raken, of dezelfde mm. uh, um, power die je wilt slaan. Dus heeft hij gezegd, als je het een beetje kantelt, komt hij terug. Dus dan is het, gaat hij alleen draaien. Dus hij blijft gewoon... De, ...is het gewoon beter. En ik heb het geprobeerd bij, alle, bij mijn laatste gigs, en het lukt gewoon. Het is gewoon, die effect van hoe hij het heeft uitgelegd en hoe, waarom hij dat heeft gedaan, ja. ik wel geholpen bij al mijn gigs. Dus uh, daardoor ben ik gewoon vastgebleven bij dit. Het oh. is, is wel uh, iets wat uh, me heeft geholpen bij mijn gigs. Ja, vet. Ja, en jij? Ja, ik heb, uh, <coughs> ik heb hier een aantal kaas van Silgen: uh, Hybrids. Ja. Ik heb hier nu een 10-inch uh, uh, splash van K, maar ik gebruik ook nog wel eens een 8. Uh, een, uh, een okay. uh, ik hou van een ride die uh, toch enigszins droog is. Dat vind, ik, dat vind ik prettig. Ik heb hier twee van. Twee uit dezelfde serie, maar ze klinken totaal anders. En een mooie effectbekken. Deze wordt helaas niet meer gemaakt. dus Ik ben even van oh. de laatste die hem heeft. Maar ik heb ook vaak een China met een dingetje. Dit is gewoon te gek ding. Ook nice, gewoon voor als je groove speelt. Een beetje heavy, weet je yeah, wel. Yeah. Nice, dus dat nice. is wel uh, ja, dat vind ik wel een heel vet dingetje. Of gewoon in een film altijd vet. Dus mooie effectbackers. Ja, en qua opstelling, ik heb altijd toch een vrij ergonomisch. Dus het een beetje naar me toe kantelen mm -hmm. ook. Uh, dat je qua hoek ook mooi uitkomt. Dus niet te hoog, niet te laag. Ja. En dat je makkelijk overal bij kan zijn en zo. Dat is wel fijn. Uh, wel fijn. Oh, nice. ja. <laughs> Yo, nice. ja, cool. Ja, leuk. Nou, vet. Nou, fijn om even. even ik zou even met elkaar even te kletsen en uh, weer mooie, mooie dingen gezien en gehoord. Kom gaan spelen. Ja, zeker.